Ik denk dat het een zo'n actueel onderwerp is. Mediawijsheid, digitalisering, uh, we zijn er steeds meer mee bezig. Ik denk dat deelname aan het practoraat voor RZ Top van onschatbare waarde is geweest. Met name in de overgang uh, uh, door corona naar online leren. Daar heeft het practoraat heel veel kennis en heel veel vaardigheden kunnen overbrengen aan RZ Top. Voor mij persoonlijk heeft het practoraat opgeleverd heel veel nieuwe kennis. Ik ben vanaf februari mocht ik uh, uh, lid worden hè, van het practoraat. En ik denk dat ik heel veel onderwerpen waar ik nog nooit van gehoord had, dus denk aan VR, maar ook aan verschillende edu-tools, die ik nu in de les kan gebruiken. En die ik, uh, waar ik eerder nog nooit van gehoord had. Sowieso heeft het nu al heel veel toegevoegde waarde, de kennis die we opdoen, de nieuwe mogelijkheden die we zien die we daarvoor helemaal niet zagen, maar daar komen we nu mee in aanraking, doordat we ook een netwerk en dergelijke opbouwen. Maar dat gaat alleen maar meer worden en die ontwikkelingen in de technologie en dergelijke worden ook steeds meer, het gaat ook steeds sneller. En daar moeten we in bij blijven en we moeten, we moeten op die actualiteit kunnen inspelen en op dat gebied is het praktoraat ontzettend belangrijk. Ja, in eerste instantie een uh, groot netwerk waar ik heel veel van heb geleerd. Maar ook uh, dingen als uh, digitools, wat voor digitools zijn er, hoe pas ik ze toe. Um, ook thema's als uh, uh, privacy, cyberpest, uh, sexting, uh, nou, et cetera. Uh, heb ik ook heel veel over geleerd en hoe ik dat in uh, de lessen kan integreren. De kennissessies zijn in die zin... Belangrijk of van, van grote waarde voor mij, omdat ik denk dat, omdat we met meerdere scholen samenwerken, we hele interessante mensen kunnen uitnodigen, interessante onderwerpen kunnen aantippen en daar samen ook over kunnen sparren. Dus je vergroot eigenlijk je netwerk, daardoor vergroot je de, ja, de mogelijkheden voor de samenwerksessies, voor de, voor de kennissessies. En dan kan je ja, ingewikkeldere onderwerpen of meer diepgang aanboren. Iedereen heeft zijn eigen uh, kwaliteiten. Dat komt bij elkaar en dat bundelen we dan. Uh, en uh, daar komt dan iets heel moois uit. En uh, dat zie je terug in de experimenten die wij doen. En die kennissessies uh, maken eigenlijk dat je uh, zoveel nieuwe informatie krijgt. Uh, mogelijkheden voor het onderwijs. Maar uh, vorige week hadden we het nog had over virtual reality. En binnen mijn evenementopleiding zie ik daar wel mogelijkheden in als het gaat om het inrichten van een uh, evenementenzaal in virtual reality. En dat is iets wat echt leuk is voor de studenten, maar daar wil ik ook zeker mijn collega's in meenemen. Dus op dat vlak is het heel erg interessant. Het is kennis delen met andere scholen. Ze hebben andere expertise's. En ik denk dat we steeds meer van elkaar kunnen leren. Deelname aan het practoraat is belangrijk voor de studenten, omdat het zorgt dat de docenten zichzelf zeker voelen met vormen van blended learning. En als een docent zichzelf zeker voelt uh, in de lessen die hij geeft, dan worden de lessen uitdagender, leuker, sluiten ze beter aan op de kennis van de studenten en uh, ja, wordt het voor iedereen eigenlijk een betere en leukere school. Ik denk dat ook steeds meer modules en steeds meer onderwerpen worden digitaal aangeboden. En ik denk dat het een verrijking is om van elkaar te leren en met elkaar te delen. Ja nou de, de kennis en de expertise die wij hebben, die bundelen we samen en die delen wij en daar hebben collega's ook profijt van als zij niet weten hoe bepaalde dingen uh, werken of uh, hoe ze om moeten gaan met digi-tools of in moeten zetten. Um, dan hebben wij daar filmpjes over of uh, tijdens vergaderingen uh, uh, benoemen wij dat. We hebben kennissessies uh, ROC Topbreed. Dus um, samenwerkingssessies hebben wij ook. Dus um, ja. Uh, zo uh, komt die kennis die wij hebben, uh, door heel, uh, wordt dat verspreid door heel ROC Top. Ik denk dat het, uh, de meerwaarde voor het Praktoraat ook in de toekomst van grote uh, waarde zal blijven. Omdat we steeds meer blended learning gaan inzetten. We gaan steeds meer naar hybride leervormen, online leren. En het Praktoraat uh, biedt de mogelijkheid om uit een grote bron van kennis te putten. Uh, doordat mensen kennis van buitenaf mee naar binnen nemen. Doordat ze experimenten kunnen uitvoeren, maar ook doordat ze kunnen leren van experimenten van anderen. We moeten, we moeten op die actualiteit kunnen inspelen en op dat gebied is het prakterraad ontzettend belangrijk. We kunnen, we kunnen daarin mee blijven doen, studenten vinden het leuk als we met de nieuwste dingen komen en dat mag gewoon absoluut niet verloren gaan.